Nou Hans, het buitenlandse nieuws wordt nog altijd gedomineerd door de oorlog in Oekraïne, maar intussen zien we dat de Covid-pandemie nog altijd in alle hevigheid woedt in China. Een stad als Shanghai, een economische metropool, zit daar al maandenlang onder een strikte lockdown. Hans Bevers, chief economist bij De Grof Peterkamp, dat zero-Covid-beleid in China is niet onbesproken. Waarom houdt het regime eigenlijk vast aan zo'n strikte aanpak? Wat staat er op het spel? Er zijn verschillende redenen inderdaad. Dus voorlopig blijft dat beleid fors aangehouden. Dat is ook echt wat de Chinese overheid heeft aangekondigd bij de politbureau-meeting begin mei. Ja, verschillende redenen. Ten eerste, er is een lage immuniteit onder de oudere bevolking. Ten tweede is het ook zo dat de vaccins niet optimaal werken. Verre van eigenlijk. En dan is er ook nog een befaamde studie, een recente studie van de Universiteit van Fudan in Shanghai. Die stelt dat ja, als alle maatregelen los worden gelaten, dat je dan zou kunnen komen te zitten met, met zo'n 1,6 miljoen doden. Dus, uh, dat is, toch, dat is toch een belangrijk gegeven ook. En wat mogen we voor de komende maanden verwachten? Hoe lang kan men dat eigenlijk nog volhouden? Want intussen horen we wel dat de bevolking zich ook begint te roeren. Hè? Ja, inderdaad. Dus het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds de gezondheidssituatie en anderzijds de sociaal-economische impact. Dat staat er op het spel. En ja, Het is wel vandaag heel duidelijk dat Xi Jinping zegt dat zijn beleid niet moet gecontesteerd worden. Dus wat, wat een beetje een goed nieuws is, is wel dat de, de piek van de besmettingsgolf voorbij lijkt te zijn en dat er hier en daar echt wel versoepelingen zijn. Dat zie je in een aantal buurten, in een aantal wijken. Maar uh, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n virus uh, buiten de samenleving te houden. En dus van op het moment dat dat eigenlijk terug zou gebeuren, dan kan je er eigenlijk van op aan dat er onmiddellijk terug lockdowns zullen gebeuren, massale testingstrategieën. En die zullen eigenlijk maken dat uh, ja, die economie echt moeilijk kan, kan hernemen. Ja. Ja, wat is de impact tot nu toe geweest op die Chinese economie? Hoe erg is het gesteld? Ja, een, een vrij grote impact, een heel, een heel grote impact eigenlijk. Uh, dat zie je vooral in de dienstensector en de bouwsector. Daar kan je eigenlijk zeggen dat de activiteit uh, met meer dan 10% is gedaald al, als je het vergelijkt met de periode vorig jaar. Nu natuurlijk, China had al een enorm forse herstelbeweging gemaakt uh, de voorbije twee jaar. Dus dat moeten we er wel bij zeggen. Maar toch, de klap is, de klap is duidelijk. In de verwerkende nijverheid blijft de activiteit beter overeind. Dat wel, ook al omdat er bijvoorbeeld sprake is in sommige bedrijven van, van, van bubbels waar dan eigenlijk medewerkers kunnen blijven werken. Maar het is zeker niet optimaal en die groeidoelstelling van 5,5% die eigenlijk nog altijd naar voren wordt geschoven, die zal zeker niet, niet bereikt kunnen worden. En wat betekent dat dan voor de wereldeconomie? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat we hier terug op het thema van inflatie komen. We hebben in, uh, in dit format eigenlijk al verschillende keren gesproken over inflatie. Je had dan natuurlijk uh, de forse vraag in al beweging tegen voorraadketens die verstoord waren. Dan had je ook onderliggend een, uh, een sterker inflatiedruk, omdat de arbeidsmarkt ook heel fors verbeterd was. Dan had je natuurlijk nog de fors gestegen energieprijzen, voedingsprijzen. Dan komt de oorlog in Oekraïne daar bovenop en nu China nogmaals. En dat is al enkele maanden bezig. Het begon met uh, Hongkong, Shenzhen. Shanghai nu, nu in delen van Beijing. Dus ja, dat blijft een situatie die maakt dat die internationale voorraadketens eigenlijk niet optimaal functioneren. En het risico is dat daardoor ook die inflatie langer aanhoudt dan, uh, dan initieel verwacht. Je hebt het daarnet al gezegd, de groeidoelstelling zal dit jaar niet gehaald worden. Welke maatregelen neemt het regime dan? Ze nemen wel een aantal compenserende maatregelen, zoals dat dan heet. En dan gaat het eigenlijk in de eerste plaats over de reservevereisten van de commerciële banken die worden dan een beetje versoepeld uh, nu zijn staatsgeleide banken natuurlijk in china dus dat maakt dat ze eigenlijk op die manier iets meer ruimte hebben om krediet te verlenen dus daar wordt wel de nadruk uh, op gelegd. Uh, en ten tweede is ook zo dat xi jinping heeft uh, zich uitgesproken voor een all-out infrastructure push uh, zoals dat dan heet uh, investeringen in, in watervoorziening energie mobiliteit uh, uh, digitalisering ook maar het is het is en blijft allemaal een beetje vaag, dus we hebben niet echt weet van, van echte bedragen. En uh, ja, we gaan dat moeten afwachten. En ja, ten andere is het ook zo dat ja, net die, die infrastructuurinvesteringen, ja, dat dat eigenlijk ook ja, telkens het instrument is waar China naartoe grijpt in, uh, in een langetermijnperspectief. En het is eigenlijk ook daar waar zich stelselmatig altijd onevenwichten opstapelen. Dus ze kunnen daar ook niet helemaal uh, voluit gaan, net omdat dat vaak ook uh, op, een, op een schuldgedreven manier gebeurt. En natuurlijk, die Chinese economie die kampt natuurlijk al met vele schulden. Ja Hans, en wat we ook niet mogen vergeten is dat Xi Jinping ook een nieuwe ambtstermijn ambieert. Ja absoluut, hè. Dus, uh, dat, uh, dat zal er eraan te komen, dat is op het einde van dit jaar. Uh, dus dan, dan hebben we het 20e Nationale Partijcongres uh, en ja, het is natuurlijk uh, in die aanloop daar naartoe dat hij probeert toch zijn legitimiteit te vrijwaren. Hè. Dus dat is uh, opnieuw die wankele evenwichtsoefening tussen uh, de gezondheidssituatie enerzijds en de sociale economische impact anderzijds. Als we nu kijken naar alles wat zich daar in China afspeelt, wat betekent dat voor jullie beleggingsstrategie? Ja, we blijven voorzichtig. Hè. Dus dat is, dat is duidelijk. Dat is niet vandaag zo. Dat is al enkele maanden zo. En China is daar één element van. Uh, maar natuurlijk, in, in Europa hebben we de oorlog. Uh, daar loopt ook... Uh, Zeker niet alles goed, uh, wel in tegendeel. En dan hebben we in Amerika nog de moeilijke evenwichtsoefening tussen het onder controle houden van de inflatie en er anderzijds toch voor zorgen dat die economie overeind blijft. Dus uh, de FED staat daar voor een lastige opdracht. Um, en dus dat, dat blijft dus zeker op korte termijn de, de, de voornaamste redenen waarom we onderwogen blijven in aandelen. Nu, op lange termijn kan je misschien... Ja, toch nog altijd een zekere nood van optimisme behouden, net omdat die waarderingen de voorbije maanden toch net iets interessanter zijn geworden. Um, en dus uh, ja, dat betekent ook dat we aandeel nog altijd zien als een belangrijke hoeksteen in die portefeuilles. Hans Bevers, bedankt. Tot de volgende keer. Dank u.